Ik zat vanochtend in de auto te, te luisteren naar de radio en toen ging het weer over privacy en dat daar zoveel op wordt ingebroken tegenwoordig. Uh, Facebook heeft uh, toegang tot je data, uh, de overheid heeft uh, toegang tot je data en WhatsApp nu ook. Sinds uh, dat Facebook is samen gaan werken met WhatsApp, uh, is er nog niet heel veel veranderd, maar dat gaat nu wel komen. Het ging erover dat ze op WhatsApp nu ook gaan adverteren. Dus jouw privégesprekken die je met je vrienden, je familie hebt, die, die kunnen onderbroken worden door adverteerders die denken van... Hey, Misschien willen ze wel wat kopen bij mij. Dat is natuurlijk belachelijk uh, en verslagen, idioot, dat ze nog verder op jouw privacy in durven te breken. Ik ben daarna meteen op onderzoek uit te gaan om te kijken of dat uit te zetten is. En dat, uh, ja, dat, is, dat is uit te zetten, gelukkig. En dat is heel eenvoudig. Je gaat naar je instellingen toe. Die staan hier rechts onderin bij je WhatsApp. Dan ga je naar je account toe. En dan staat hieronder deel mijn accountinformatie. Dit staat nu aan. En dat houdt in dat Facebook jouw data kan verkopen aan andere bedrijven. Jouw eigen privé privacy data verkopen ze gewoon door. Als je dit aan laat staan. Het enige wat je dus hoeft te doen is het uitzetten ervan. Gewoon simpel even aanklikken en dan staat erbij. Weet je zeker dat je het wil uitzetten? Dat doe je dan wel, je wilt het niet delen. En op het moment dat je dat hebt uitgezet en je gaat weer weg uit je instellingen, dan is deze instelling ook opeens verdwenen. Goed, als je dit hebt uitgezet, dan zul je geen advertenties krijgen op je WhatsApp. En uh, heb je toch weer een klein stukje privacy weten te waarborgen. Succes!